Ja, voor ons het uh, duo, trainingsduo van uh, DVS. Een vermakelijke wedstrijd hebben we gezien. Laten we beginnen bij jou, uh, Jaap. Hoe uh, heb jij vermaakt vanmiddag? Nou, gewoon een hele mooie wedstrijd waarin we in, uh, ja, tot laat laatst uh, spannend bleven. En, uh, gelukkig trokken wij aan het langs eind. Uh, Ja, Niet goed voor je hart. Nee, dat was uh, spannend. Een paar uh, momenten. De, de grens twee keer uh, buitenspel... Uh, voor, uh, voor Staphorst en voor ons, wat vond je daarvan? Heb je daar wat van kunnen zien uh, of dat wel of niet buitenspel was, uh, Stefan? Nee, nee, ik moet zeggen dat, dat ik dat niet uh, goed kon zien. Ik moet uh, wel zeggen van uh, dat ik het uh, prima arbitraal trio uh, vond, die uh, de wedstrijd denk ik goed aanvoelde. Ja. En uh, dat het gewoon uh, keurig was. Ik denk van beide kanten, ja, weet je, uh, we maken keuzes en uh, die moet je accepteren. Ja, dat, dat, dat is het, uh, Laten we dan even beginnen bij de eerste helft Jaap. Het was een beetje opschakelen, uh, vooral uh, snel balverlies van onze kant en dan uh, zij weer uh, snel eruit. Dat hebben we snel omgezet. Hoe, uh, ja, wat vond je daarvan? Ja, ik vond dat wij in de eerste helft, uh, met name in de eindfase, de, de bal te makkelijk verloren. En dan, toen zag je ook dat we niet uh, de druk hadden op het middenveld om, uh, om hun, uh, ja, die counter uit te halen. Dus, ja. Helaas het ging het niet goed. Ja, toen hebben we Frank erbij gezet. We kregen wat meer grip op het, op het middenveld. Ja, zo, ja, toen was het een beetje de, bij hun de angel eruit. Ja, toch nog wel een aantal momenten, ook in de tweede helft voor, uh, voor Staphorst. Maar ik denk dat we wel het beter van het spel hebben gehad, toch? Van het in Ja, de tweede helft, denk ik wel dat we bovenliggend waren, inderdaad. Uh, ja, we konden langer de bal houden. Dat was denk ik het grote verschil tussen de eerste en de tweede helft, uh, waardoor we dan ook meer mensen dichter bij de bal kunnen krijgen en dan vanuit daar iets meer ons spel kunnen spelen. Alleen was het in de eindfase, nu vond ik heel erg, dat weten we ook natuurlijk bijvoorbeeld met Stefan in de punt, dat hij zich laat uitzakken. Dan mis je iemand zeggen, aan het einde, vandaar dat we ook Ali brachten later uh, om daar wat meer te krijgen. En dan, dan, dan zie je, dan krijgen we wel wat beter van het spel, maar toch blijft die omschakeling een uh, groot uh, risico. Maar dat komt eigenlijk meer vanuit onszelf, dat we dingen laten lopen en uh, dat we niet vast genoeg waren aan de bal, uh, waardoor we het uh, soms onszelf uh, onnodig moeilijk maken. Ja, en we hebben best wel, het kost best wel veel energie en inspanning om echt tot goede kansen te komen. Dat is ook een beetje wat we vandaag gezien hebben. Ja, dat is denk ik ook wel een beetje het, uh, ja, het speelbeeld van ons al, ja, het hele seizoen al natuurlijk. Uh, ik moet zeggen, de laatste paar wedstrijden was dat wel echt uh, beter. Als we dan doorkwamen dat er gelijk wel kans uh, eruit kwam uh, of een goal. Dat ging de laatste tijd wel wat uh, beter. Nu vond ik dat we daar heel slordig in waren, bijvoorbeeld in de voortzetting. Uh, was een hoge bal of we maken een uh, keuze om uh, zelf te schieten in plaats van een harde voorzet voor te geven. Ja, daarin uh, zijn we nog uh, te wisselvallig en niet vast genoeg. Nou, we hebben in ieder geval wel een goede zaak gedaan ook in de periode, is dat nog iets wat speelt binnen de groep? Ja, onderhand wel. Hè. Bedoel, we, we, we, de laatste wedstrijden doen we het goed. En uh, we hebben ook gezegd, van, we moeten ergens voor voetballen. En uh, ja, uh, de derde periode ligt uh, bij ons ja, uh, in het vizier. Daar gaan we voor. Volgende week uh, urk uit en dan uh, weer een mooie pot. Dus uh, hopen op drie punten. Daar gaan we altijd voor. We gaan er altijd voor. Altijd drie punten. Nou hé hey, mannen, gefeliciteerd en een fijn weekend. Ja,